En samenwerken, dat wordt een... Best wel groot in je mond, hè? Ik laat vandaag de moederganzen mezelf los. Ik ben vandaag basisschooljuffrouw, groep 5 en 6. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. <laughs> Hi, Hi, ik ben Lonneke. Rianne. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja. Yeah? Dan gaan wij beginnen met, het, met de good morning song. Good morning. Good morning. How are you? Oké, okay, een getallenlijn. Lonneke maakt hem af met jullie. Wat heb je na twee weken? Sam. 200 euro. En dan gaan we de apen en de kippenregel oefenen. Trein, machinist, circus, directeur. Super goed. Supergoed. Ik vind je het allerleukste aan je. Contact met de kinderen vind ik superleuk. Je ziet ze groeien eigenlijk van zo naar zo yeah. letterlijk, maar ook gewoon echt in hun leren, zeg maar. Yeah. Yeah. En het is gewoon superleuk dat jij daaraan mag bijdragen dat, dat, dat ze daarin groeien. Ik vind je het ooit moeilijk om, uh, om een klas te laten gaan. Je, je wordt echt gek op een bepaalde manier op de kinderen. En op het moment dat ze dan soms moeten gaan, dan is het heel goed. Want ik denk dat het ook heel goed is als ze een nieuwe leerkracht krijgen, dat ze weer van een ander wat leren. Maar ik vind het soms wel heel jammer. Ja, yeah, dat snap ik. Ja. Lonneke die heeft nu al de hele dag met ons meegekeken... ...en die heeft nu wel een beetje een idee, denk ik, hoe ze juf moet zijn. Dus zij gaat nu voor ons de geschiedenisles geven. Lijkt dat jullie leuk? Ja! Ziet Hieke opeens de keizer. Hij had nog nooit zo'n verre reis gemaakt. Hij was heel bang geweest. Hij was bang voor struikrovers, voor wolven. En dan gaan we met elkaar even bekijken... Wat wij vinden dat Lonneke voor Cijfer verdient, of dat ze ook wel juf kan worden of niet. Yes! Vond je dat ik het heb gedaan? Ja, hartstikke goed. Het was uh, leuk dat je zo enthousiast was naar de kinderen en dat je gewoon lekker flexibel je ding deed. Dat je mede rijde. dat is wel echt belangrijk. Je kon zien dat je hart voor kinderen had, dat je gewoon uh, ja, echt uh, goed contact had met ze. Ja, verder moet je ook geduldig zijn. Ja, het is wel handig om geduldig te zijn, want kinderen halen soms het bloed onder die nagels vandaan. <laughs> Echt? Doe het Ik heb dat dit. Hey! Doe oh, het 16 mensen! Dit is de 2017 DEP. Ja, nee. Nee. Deb. Dank Patrick. DEP. Bam. Goed. En ik doe. Ik ga er ook vandoor eens. Oh, bedankt. Dat Superleuk. Doei. Doe ik, no. ik Superleuk. Dat je wel. Dankjewel. Ik heb echt een superleuke dag gehad als kinderjuf. Ik ben wel een beetje moe door alle energie van de kinderen. Maar um, morgen mag ik weer het kantoor in, want morgen ben ik IT Security Consultant. Heel lekker naar huis? Ja. Ik ook.